Welkom. Het thema van vanavond is Dan is Live. En uh, de vraag is: hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we sneller kunnen opleveren? De markt verandert continu en je wil er eigenlijk zo snel mogelijk op in kunnen spelen zonder dat je hoeft te wachten op een grote release. De oplossing daarvoor is Continuous Deployment met Review Application. Um, is er iets niet duidelijk? Steek je hand even op, dan kunnen we dat nader toelichten. Ik wil wel graag vragen om uh, grote vragen even tot het einde van de presentatie te bewaren. Te bewaren. Dan kunnen we daar later nog dieper op ingaan. Ik ben Rick van der Staaij, Oran Developer bij Enrise. Oran dat dat ik me eigenlijk bij alle aspecten van het ontwikkelproces uh, bij betrokken ben. Ik vind het vooral leuk om met de visuele uitwerking en het interactieve gedeelte van de website bezig te zijn. En uh, Daarnaast ben ik heel erg geïntegreerd door het stukje automatisering. En dat is ook de reden dat ik hier vanavond sta samen met Stefan. Ik ben Stefan van Essen, tevens developer bij Enrise, uh, daarnaast uh, DevOps, uh, Oran developer, uh, nu en dan uh, support engineer, uh, als dat nodig is. Um, en uh, uh, Automatisering heeft mij altijd al getrokken en uh, nu we uh, hebben gezien dat dit niet alleen voor ons leuk is, maar ook heel erg leuk en nuttig voor jullie. Uh, daarom sta ik hier om dit samen met uh, Rick uh, aan jullie te laten zien. een kleine blik op de agenda. In eerste instantie de klassieke werkwijze zoals we hem tot nu toe kennen, oftewel een OTAB straat. Review applications, wat is er allemaal mogelijk met de nieuwe technieken die we nu kunnen gaan gebruiken. Het ontwikkelproces wat je kunt volgen als je gebruik maakt van review applications willen we gaan toelichten. En we willen uh, daarna kijken naar uh, hoe je ervoor kunt zorgen dat het allemaal ook blijft werken. Dus ook daar hebben we weer een raakvlak met uh, wat jullie zojuist van Poltic hebben gehoord, tests. En als laatste, uh, als we dat allemaal bekeken hebben, willen we nog even een keertje de uh, voordelen van Continuous Deployment en Review Applications voor jullie op een rij zetten. De otab klassieke werkwijze. Wij zien dat als een lang en ontslachtig proces. We zullen jullie zo te uitleggen waarom we dat zo zien. Um, hier hebben wij een uh, mooi pontje staan, een veerbeeld, dat vonden wij wel tekenend voor een OTAP uh, proces omdat je uh, in eerste instantie uh, druk aan het bouwen bent. Er worden diverse fietsjes bij elkaar gezet tot één zogeheten release. Dan vaart het pontje naar de overkant en krijg je aan het eind van een periode of van een sprint, krijg je in één keer alles tegelijkertijd opgeleverd. Dus als het pontje aan de overkant is, kan die uitladen. Uh, dus vandaar. Nou, het auto-proces zal ik even kort met jullie doornemen. In eerste instantie uh, komt er een feature request binnen, kan van alles zijn, uh, een wijziging of een uh, andere een functionele change. Wordt uh, lokaal op een development omgeving van een ontwikkelaar uh, ontwikkeld. Uh, zodra de ontwikkelaar daar klaar mee is, uh, gaat de, uh, feature, de specifieke feature naar de testomgeving. Op de testomgeving uh, komen alle features bij elkaar die ontwikkeld zijn door diverse ontwikkelaars. Uh, op de testomgeving kan vervolgens een tester uh, feedback geven op de diverse features die er zijn, en dat kan dan weer verholpen worden op de uh, developmentomgeving. Als de tester uh, geen bevindingen meer heeft, uh, ofwel uh, de, uh, aan het eind van een sprint, is dat uh, meestal na een periode, na het eind van een sprint, dan wordt die nieuwe versie met alle nieuwe features tegelijk wordt op de acceptatieomgeving gezet. Op de acceptatieomgeving kan vervolgens gekeken worden door de acceptant, dat jullie vaak zelf zijn, naar de opgeleverde release. En dan kan er gekeken worden of daar nog feedback uitkomt. Bij feedback kan dat weer verwerkt worden op development. En als er helemaal geen feedback meer is, dan kan de nieuwe versie met daarin alle features naar productie toe. Uh, afkeur op één feature in acceptatie uh, dat betekent automatisch dat de hele release met alle features daarin is afgekeurd je hebt dus niet de mogelijkheid om 10 features wel door te laten gaan en twee nog niet um, als dan de hele release op acceptatie wel is goedgekeurd gaat de hele release naar productie en kan daar voor het eerst gebruik worden gemaakt door de eindgebruiker van het product en dat betekent dat op dat moment ook voor het eerst de uh, ...feedback verzameld kan worden van de gebruikers. Um, dat betekent dat op dat moment de feedback terug via het development proces weer opgepakt kan worden via de auto op straat. En zo kan de feedback verwerkt worden en op productie uh, worden verwerkt. Uh, weer toegevoegd aan het eind van de volgende sprint. Um, wij zien met dit proces een aantal, uh, een aantal uh, nadelen of tekortkomingen, zo te so je wil. In eerste instantie op de testomgeving, alle features komen bij elkaar op die testomgeving. Dus het is altijd lastig om te bepalen als er dan iets niet helemaal lekker werkt, vanuit welke feature dat nou ontstaan is. Je wil eigenlijk direct kunnen zien waar dat vandaan komt, dat dit vertroebelt het beeld een beetje. Op de acceptatieomgeving zien we ook een tekortkoming, namelijk dat de afkeur, wat ik eigenlijk net al zei, de afkeur van één feature betekent dat de hele release weer terug moet. Door het ontwikkeltraject heen om dat bij te werken, zodat de uh, release wel uh, correct naar productie toe kan. En ook op de productieomgeving uh, zien we een nadeel, namelijk feedback die door de eindgebruiker wordt, um, uh, wordt uh, ingediend. Um, die is uh, pas bij de volgende release, kan die pas weer mee in de volgende release naar productie toe. Dus je kunt niet snel schakelen op je uh, eindgebruikersfeedback. Mocht er dan toch nog zoiets zijn wat nu in productie verwerkt moet worden, waarbij je een zogeheten hotfix nodig hebt, dan betekent dat dat we direct op productie een wijziging gaan toepassen. Maar daarbij gaan we volledig buiten dit hele proces om en gaan we direct op, op productie een hotfix uitvoeren. Um, dat is tot zover uh, hoe de normale straat tot nu toe altijd heeft gewerkt. Nou, hoe kan dat dan beter? Ieder liter zie je dat alle features los van elkaar getest kunnen worden. Net zoals op de snelweg waar auto's gewoon naast elkaar kunnen rijden. Features ieder voor zich. Het proces met review applications begint in principe gewoon hetzelfde. Er wordt een nieuwe feature gevraagd en een developer gaat deze uitwerken op zijn eigen lokale machine. Zodra die developer dan deze feature oplevert kan van deze feature ook automatisch een nieuwe omgeving live worden gezet... in de vorm van een review application. Uh, deze krijgt dan, wordt dan beschikbaar gesteld met een eigen link... en is dus ook los te testen van de andere features. Stel, er zijn drie verschillende features uh, naast elkaar opgeleverd... door één of meerdere developers. Dan krijgt dus elke, elke feature krijgt zijn eigen review application... met daarbij zijn eigen omgeving automatisch opgezet. Mocht er feedback zijn op een van deze features door zowel een andere developer, een tester, van Poltech bijvoorbeeld, of uh, uiteindelijk van de acceptant, dan kan dat direct op die review application verwerkt worden en hoef je dus niet terug in het proces zoals we wel bij Otap zagen. Dus dat geeft het gewoon gigantisch veel winst. Zodra de acceptant dan helemaal happy is met, uh, met de feature en dan zegt van uh, dit wil ik graag hebben, dan geeft hij akkoord op deze feature en kunnen we deze gelijk naar de productieomgeving door gaan zetten. Mocht er dan nog feedback zijn van je eindgebruiker, dan kan je hier weer een nieuwe feature voor aanmaken om dat te verbeteren. Maar omdat je nu niet meer op een hele release hoeft te wachten, kan je die individueel van elkaar ook weer snel naar productie brengen. Want jullie bepalen zelf de prioriteit. Als één feature belangrijker is, dan zet je die gewoon hoger in de prioriteitenlijst en kan je die dus los van elkaar naar productie gaan brengen. Hoe ziet zo'n proces er dan precies uit als je dat in de dagelijkse gang wil gebruiken? In eerste instantie hebben we een zogeheten backlog. De backlog bestaat uit diverse features die geprioriteerd zijn op wat het belangrijkste is. De belangrijkste staat bovenaan. Deze features zijn al netjes uitgewerkt zodat elke developer die werkt aan dit project deze features kan oppakken. Uh, in ons voorbeeld hebben we uh, drie, uh, drie voorbeelden features uh, aangemaakt. Uh, add contactpage. we willen een contactpagina toevoegen aan een website. Uh, we willen de hele website die nu uh, rood was, willen we blauw maken in onze tweede feature. En als laatste hebben we een feature bedacht om onderaan de pagina een logootje toe te voegen. Zodra de developer de story oppakt, zal uh, hij of zij deze in uh, de kolom Development zetten. En wordt er lokaal aan deze feature ontwikkeld. Lokaal bij de developer op zijn vaaromgeving. Op het moment dat de developer klaar is met deze feature. Dan wordt de code opgeleverd. En daarmee wordt een automatisch proces gestart. Waarmee een review application wordt opgebouwd. Een review application bestaat dus uit een eigen link. Met daarin deze specifieke feature. Zo kunnen we dus voor elke... Uh, specifieke feature kunnen we een eigen review application in de lucht brengen waarop deze ene feature getest kan worden wat zit er dan precies in zo'n review application dat is de versie zoals we deze al kennen van productie plus de specifieke feature die ontwikkeld is dus we hebben in, de, in ons voorbeeld het contactpage die kunnen we dan op de link contactpage.review.website.nl bekijken we hebben de andere feature, replace red with blue, waarin onze hele website in het blauw getoond wordt. Maar die, zit, die bevat dus niet de contactpagina. Dus elke feature is een eigen losse omgeving en de, de, de review-application bevat ook alleen maar deze specifieke feature. Zo hebben we natuurlijk ook nog een derde waarin het logo te zien is. Deze features die kunnen bekeken worden... Uh, bij ons intern door een andere uh, ontwikkelaar. Dat is hoe we bij Enrise dat altijd doen. Daarnaast hebben we een tester die deze specifieke features kan bekijken. Uh, vaak dus inderdaad iemand van Poltech hebben we aan boord. Uh, en uh, deze features, zodra deze feature bekeken is door een andere ontwikkelaar en door de tester van Poltech en hier zijn geen bevindingen meer uitgekomen, dan voldoet deze feature aan onze kwaliteitsstandaarden. En leveren we deze feature op aan de klant. Daarmee zetten we hem in de klom Ready for Acceptance. En daarmee geven we eigenlijk deze feature aan de klant ter goedkeur. De acceptant kan dan dus gaan kijken, de klant, naar deze feature. En mocht er gedurende de, uh, de interne ontwikkelaar, ofwel de interne tester, ofwel de klant mocht daar toch nog uh, uh, tijdens dat proces mocht er er toch nog bevindingen op zijn, kunnen we dat ook direct weer verwerken in deze specifieke review application. Nogal belangrijk hierbij om te melden is dat zowel de andere testers als de acceptant... ...die kijken dus allemaal naar diezelfde review application Dus als feedback op die review application komt, kan het direct worden verwerkt. Yes. En bovendien, uh, hoe uh, snel je uh, de features um, wilt accepteren uh, is eigenlijk volledig aan jezelf. Uh, hoe sneller je dat kunt doen, hoe sneller de features uh, ook uh, goedgekeurd kunnen worden... ...en hoe sneller deze features ook live kunnen gaan. Dat zullen we zo meteen ook zien. Zodra een feature dan is goedgekeurd, jullie zijn helemaal blij met de opgeleverde feature, kan deze uh, naar uh, productie. En hoe gaat dat? De code van de feature wordt toegevoegd aan het project. En daarmee wordt automatisch een tweede automatisch proces gestart, uh, waarmee de code wordt toegevoegd aan het project en live gezet wordt. En daarmee wordt de feature ook in de Don-kolom gezet, oftewel Don is live. We werken op deze manier dus niet meer aan een proces waarbij we in sprints werken of in bepaalde periodes waarbij we meerdere features tegelijkertijd live brengen. Maar hier wordt gestuurd op het live krijgen van één specifieke feature te, uh, per keer. Dus de feature staat zelf voorop. En we werken dus eigenlijk hier in een kanban proces. Ja, hier wordt dan ook automatisch de ready voor Review geüpdate hebben we er nu even uitgelaten voor de helderheid, maar inderdaad, dat is allemaal mogelijk dat zodra er één feature bij komt, dat die ook wordt toegevoegd weer aan de andere feature. Dus ja, dat proces van afhankelijkheden, dat begint eigenlijk al bij het opstellen van je user stories, waarbij je al gaat kijken van wat is nou één story, wat hoort nou echt bij elkaar. Daarnaast kunnen we ook nog technische afhankelijkheden hebben en daarvoor hebben we dan versiebeheercontrole die dan hier ons op waarschuwt, of tenminste daarin. Kunnen we dat zien en uh, daarmee kunnen we dat ook zien op het moment dat we nieuwe feature live willen brengen. Maar dat komt eigenlijk zometeen nog ook aan bod in, voor een deel in de, uh, in de verdere presentatie. Uh, dit proces uh, noemen wij, uh, dus het proces wat we net hebben gezien, waarbij we aanmatig een aantal stappen doorlopen. Waarbij ook een automatisch twee keer een proces wordt gestart. noemen we Continuous Deployment met Review Applications. Nou, dat is hartstikke leuk dat we nou geautomatiseerd live gaan. Maar hoe garanderen we nou dat het werkt? Want je wil niet met uh, pech langs de weg komen te staan. En je wil ook niet dat je met bepaalde dependencies uh, dat het gaat wringen. Um, om dat te voorkomen gaan we geautomatiseerd testen. En om dat proces uh, te kunnen belichten gaan we uh, eerst even goed inzoomen op uh, dat automatische proces. Uh, het automatische proces zoals we die steeds hebben benoemd uh, bestaat uit een pipeline. Een pipeline is een aaneenschakeling van meerdere automatische stappen die achtereenvolgens worden uitgevoerd. Als de stap goed is gegaan, zal die automatisch naar de volgende gaan. Als het niet goed gaat, dan blijft die daar hangen. Voor het live brengen van zo'n review application hebben we in eerste instantie de volgende stappen. Het begint allemaal met het maken van een container. Een container is eigenlijk een klein pakketje waar je volledige website in zit. Dus met zo'n container kan je website bezoeken, uh, producten bekijken. Alles wat je verwacht van je website is mogelijk met zo'n container, omdat we die erin hebben gestopt. Vervolgens gaan we naar de volgende stap en gaan we deze container in de cloud stoppen waar we deze beschikbaar gaan maken. Vroeger hadden we nog grote serverhokken waar servers in staan te loeien die specifiek een aantal omgevingen draaien. Ik noem bijvoorbeeld een acceptatie- of productieomgeving. Maar het voordeel van een cloudomgeving is dat je meerdere omgevingen aan een link kan koppelen en zo meer naast elkaar kan zetten en daarbij heb je ook nog een stukje schaalbaarheid. Uh, dus daar komen vele voordelen met zich mee. Um, en op die manier kunnen we dan dus zo'n review application beschikbaar maken met zijn eigen link. Nou dat is hartstikke leuk, maar nu hebben we nog steeds niet gegarandeerd dat het werkt. En um, om dat te kunnen doen gaan we eerst een stap voor dit proces nog toevoegen. En dat is testen op applicatieniveau. Um, op applicatieniveau kan je al gaan kijken naar je business logica. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als ik drie verschillende producten in mijn winkelmandje stop? Wordt dan wel een juiste totaalprijs berekend? Of als ik een bestelling invoer, wordt die dan wel netjes verwerkt door het systeem? Dat zijn dingen die je allemaal op applicatieniveau kunt testen. Daarnaast hebben wij dus ook nog een test om de kwaliteit van onze code te meten. Om er zeker van te zijn dat die aan onze interne kwaliteitseisen voldoen. Om ook een stukje onderhoudbaarheid makkelijker te maken. Mocht er iets, niet, of iets mis in gaan, dus er klopt iets niet in de business logica, of de kwaliteit van de code is niet goed genoeg, dan zou er automatisch een seintje gaan naar de developers, die dan op de hoogte worden gesteld, dat er nog iets te verbeteren valt voordat er mee verder kan worden gegaan. Gaat het wel goed, de business logica klopt, de kwaliteit van de code is in orde, dan gaat hij dus zo'n container maken en maakt hij die beschikbaar in de cloud met een eigen link. Nu we dus onze nieuwe applicatie hebben draaien of beschikbaar hebben in de cloud, kunnen we deze natuurlijk ook geautomatiseerd gaan testen. Want we hebben nu op applicatieniveau, dus op het laagste niveau hebben gekeken, maar nu kunnen we ook gaan kijken of de applicatie zelf goed functioneert door bijvoorbeeld uh, het gebruik van gebruikers te simuleren. Uh, bijvoorbeeld van een webshop, uh, een gebruiker gaat naar de homepagina, klikt door naar een productpagina, stopt het product in zijn winkelmandje en maakt die vervolgens een bestelling mee. Zo loop je alle belangrijke flows door je website door. Dus weet je zeker dat er ook geen oude functionaliteiten omvallen. En daarmee kan je dus garanderen dat je review application goed functioneert. Het principe dat we hierin gebruiken is veel early, veel afdan. Mocht er iets fout zitten in je applicatie, dan wil je het liefst zo snel mogelijk weten. Dus als het even kan willen we dat op applicatieniveau al afvangen. Maar later hebben we nog die extra garantie door de hele website die live omgeving of die. Uh, beschikbare review-omgeving direct uh, door te kijken en daar nog testen los te laten. Nou, nu hebben we samen de review application pipeline uh, uitvoerig behandeld. Dit is dus wanneer een nieuwe feature wordt opgeleverd door de ontwikkelaar. Maar er kunnen natuurlijk vele review applications naast elkaar staan. Um, stel, er staan tien verschillende features in zowel de Ready for Review of de Ready for Acceptance kolom. En er zijn er al twee van geaccepteerd. Hoe weet je dan dat de derde die je gaat accepteren, dat die ook nog goed functioneert? Nou Daarvoor hebben we ook nog een ander geautomatiseerd proces voor het accepteren van zo'n feature, uh, om ook te garanderen dat dat nog goed werkt. Dat noemen we de master pipeline. De master pipeline lijkt heel erg op de pipeline van zo'n Reef application. We gaan in eerste instantie weer kijken of de business logica nog klopt en of de kwaliteit van de code goed is. Is dat goed, dan wordt er een nieuwe container gemaakt van wat er op dit moment live staat op productie plus de feature die we zojuist hebben geaccepteerd. Dus alleen die feature komt daarbij. In plaats van dat we deze dan beschikbaar maken op een aparte review omgeving zetten we deze op een acceptatie omgeving want ook op deze acceptatie omgeving kunnen we weer geautomatiseerd gaan testen. Dus in de volgende stap gaan we, denk even terug aan het voorbeeld van de webshop, kijken of alle flows in de website nog goed werken. Maar Hiernaast kan je ook nog andere dingen testen. Uh, denk bijvoorbeeld aan een loadtest. Wat gebeurt er als duizend mensen tegelijk een bestelling plaatsen op je website? Blijft je app dan wel goed functioneren? Of smoke test. Uh, als je een extern, met een externe partij communiceert die jouw facturen uh, voor je maakt, wat gebeurt er als die offline is? Gedraagt je app zich dan nog wel zo als dat je verwacht dat je app zich zou gedragen? Dit soort dingen kan je allemaal hier nog afvangen om meer zekerheid te hebben dat je applicatie goed functioneert. Als dit allemaal goed is gegaan, dan weet je dus dat je een goed werkende versie op acceptatie hebt staan. En deze container die daarvoor is gemaakt, kunnen we daarom zonder zorgen naar productie gaan brengen, omdat we weten dat deze goed is getest. Deployments zijn hierom ook eigenlijk helemaal niet meer eng, want je gaat steeds met hele kleine stapjes, uh, ga je vooruit. En je hebt ook nog eens voor gezorgd dat die zowel door mensen als door, uh, door het automatische proces goed is getest. En uh, nou, heb je eigenlijk gewoon zekerheid dat, dat, uh, dat het goed gaat. We, nadat jullie dit gehoord hebben, de diverse voordelen, willen we nog eventjes de voordelen op een rijtje zetten. De time to market. Je uh, hoeft niet meer uh, te wachten uh, op een uh, release. Je kunt direct zeggen, uh, deze feature uh, moet nu ontwikkeld worden, deze feature moet nu naar productie. Uh, je kunt dus continu, ben je flexibel continu bijsturen. Je uh, staat stel, zelf dus steeds aan het roer, je hoeft dus niet meer te wachten tot aan het eind van een bepaalde periode. Daarbij komt ook kijken dat je, uh, als je iets over zes weken live wil hebben, hoef je niet zelf te bedenken van, nou dan moet het over vier weken uh, op acceptatie staan. Dus moet het over twee weken ontwikkeld worden. Dus moeten we nu gaan beginnen met het schrijven van de story. Uh, op het moment dat je iets live wil hebben, of iets tevoren uiteraard, dan uh, kun je daarop sturen en kun je zeggen, dit is voor mij nu het belangrijkste. Dit wil ik nu als eerste laten ontwikkelen. Dit wil ik nu als eerste uh, naar productie hebben. Je hebt zoals we net hebben gezien de zekerheid dat je altijd met een werkende versie naar productie kunt... ...omdat er per feature zowel door mensen als door machines getest wordt op deze feature. Je kunt snel verbeteren mocht de feedback komen uit een eindgebruiker die net je nieuwe versie live heeft gezien... ...en je vindt dat hele waardevolle feedback. Bijvoorbeeld je hebt een nieuw minuutje geïntroduceerd maar dat blijkt in de praktijk toch niet helemaal fijn voor eindgebruikers te werken dan heb je de mogelijkheid om die verbetering gewoon als nieuwe feature aan te vragen, als eerste te ontwikkelen en als eerste ook weer live te brengen. Ook daar hoef je niet meer te wachten op het eind van een nieuwe release. Hotfixers zijn uh, hierbij ook verleden tijd, zoals ik uh, net uh, omschreef, uh, waarbij we nu iets direct op productie moeten aanpassen. Waarbij we dus eigenlijk het hele OTAP-proces uh, achter ons lieten, waarbij we direct een hotfix op productie deden. Dat is eigenlijk geen ding meer, want het hele proces is om direct naar productie te kunnen. Dus je werkt altijd volgens, het continue, volgens hetzelfde uh, principe, heel gestructureerd, uh, om te bepalen uh, als er nu iets live moet, kunnen we dat dus gewoon gaan doen. Nou, wij gebruiken het al, sterker nog een paar van onze nieuwe klanten die gebruiken het al. En zo wij als developers, als onze klanten merken gewoon het voordeel hiervan. Want we zien dat het proces een stuk makkelijker en sneller loopt en dat we sneller kunnen schakelen. Uh, wij lopen hier wel mee voorop op de techniek. Een jaar geleden was dit nog niet echt mogelijk of de technieken die er waren waren nog niet stabiel genoeg. Zodra wij zagen dat dit uh, stabiel aan het worden was, zijn we eigenlijk gelijk bovenop gedoken. En zijn we gaan kijken, hoe past dit nou in een goed proces? Nou, waar de verwachting is dat met een jaar of vier uh, de meeste webbedrijven het eigenlijk niet meer anders zullen doen. Want waarom zou je het niet anders doen? <laughs> is een beetje de vraag haast. <laughs> yes. Um, heb je nu een OTAP-omgeving, dan is het nog steeds mogelijk om over te gaan stappen... ...op uh, dit nieuwe proces. Uh, daarvoor moeten we dan wel even een overleg... Uh, ...hoe we dit precies gaan aanpakken, maar dat is zeker mogelijk. Technieken achter mij, die hebben wij gebruikt uh, voor onze setup... ...zoals we het nu uh, hebben draaien, ook voor onze klanten. Uh, mocht je daar vragen over hebben of interesse, interesse in willen tonen... ...dan uh, kan je mij en Stefan daarvoor aanspreken, straks bij de koffie. Dan uh, vertellen we jullie daar graag over. Um, ja, wij zien gewoon hier zoveel voordelen van... ...en we hopen ook op een zeer korte termijn... Uh, het eigenlijk niet meer anders te hoeven doen. Want uh, ja, zodoende, we zijn er heel blij mee.